Dag uh, iedereen, uh, ik ga weer iets maken, ik ga uh, een incubator maken. Wat is er nu? een incubator? Uh... De, uh... Dat is dat hier. Deze hier, ik heb dat. Daar... Ah ja, dat is om, eh, om eieren uit te broeden. In een incubator, zeg je daar tegen. Ik heb hier nog een, uh, een kist staan, ik ga je dat eens laten zien. En dat was een kist van een Twitter. Van een Twitter, er stak een Twitter in. Zo een hele straffe, zo uh, een klapper. Ik uh, niet dat we de joren naar de knoppen hadden. En uh, wat ga ik daarmee doen? Ik ga daar een incubator van maken. Uh, voor eieren uit te broeden, ja, Daar heb de geluid. ja, wel om eieren uit te broden. Uh, hoe ga ik dat doen? Ik ga hier van voren een ventilator plaatsen, zodat het licht kan rondgeblazen worden. Uh, een plankje neer in, met gaten in, zodat we de, van de eieren zelf omdraaien. Wij zijn grote mensen, wij zijn geen lerken. Hè. Dat moeten we wel een maand lang, uh, alle dagen, uh, twee keer op een dag. Ocht, is omdraaien ja maar dat is geen probleem hebben We hebben dat nog eens gedaan het is ons gelukt en daar is uh, pitteke uitgekomen Pitteke. dat is de, de kip die mijn bier uitdrinkt. ja maar ik ga ik, ik had graag een keer een gans gehad een gans je weet als je een gans uh, van kleins af aan kunt groot brengen hè. als jij de eerste zijn dan is die gans van u en dan is die tam dat is de bedoeling hè. want wij hebben daar uh, vijf uh, kan ze lopen, maar die zijn zo tam als mijn twee voeten. Zo tam zijn die ook niet, hè? want die lopen met mij rond. Dus, wat gaan we doen? Uh, ik heb hier uh, een, een, een, een lamp. Hè. De meesten hangen daar een gewoon lamp in, ik niet. Ik heb zo een, een speciaal lamp voor beestenwarmtouwen. Nu uh, Dat uit de beesten warm, dat is ons al altijd gelukt is niet waar, dat is maar één keer gelukt. Dus, wat moet ik doen? Ik ga dat hier op een hoofdje zetten. Hier komt een ventilator aan. Dat is de ventilator, die ga ik hier voorzetten. Daar komt een dixi in. Een Dixi, dat is zo... Hoe is dat? Ik zal hem eens rap gaan halen. Een level. Een le zo'n controller. Wordt gebruikt voor frugels, maar kan ook gebruikt worden voor de warmte in deze spullen uh, voor deze uh, te regelen. Dus uh, zodanig dat de ventilator aanspringt wanneer dat het te warm wordt binnen. Zo, uh, ik, uh, ik moet dus in die plank de gaten inkomen zodanig dat ik daar uh, zowel uh, eikjes kan inzetten als eikjes. Hè. Dus uh, eikjes. Dat is wel echt eikjes, daar heb ik nog kak aan. Dat is eikjes. Dat is een ei. En dat is eikjes. Nog wel. Moet je nou weer? Ah ja, oké. Okay. Dus uh, moeten we dat een beetje zien? Eh. Dat... Ja. Ja. ja, dus een, uh, zo over het weer hier een gewoon ei, hier een dikke ei, hier een dunne ei, hier een dikke ei, hier... Nee, dat zou zo niet We zijn. Hier een dikke ei, hier een dunne ei. Hier een dunne ei, hier een dikke ei, hier een dunne ei. Ga gaat hij niet boren hè. en dan gaan we het zien. Met die boor voor de kleine eitjes, en met een andere boor voor de grote eitjes. Maar ik vond die zijn. Eetje. We gaan het toch maar eens proberen. Nou, kloten zeg. Is als dit is dat stikje. Die kan daarin, ja, door de schoenen zo. En dan zo. Dan breng een beetje zo. Zo. Uh -oh bu tür ülkeler. Zo, het gaatjes geboord. Genoeg. Deze is dus voor de dikke eieren. Zo, we kunnen die een keer omdraaien ook. kunnen ze liggen ook, hè? die kan toch niet terecht lopen. Zie ik. kijk. Is goed, hè? Wow. En de andere is voor de kleine eikjes. Nou, want ik had natuurlijk weer. Hij niet te goed gedaan. Zo, dat is voor de kleine eikjes. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dus, kijk, hoe mooi dat dat allemaal afgescheurd is. Hè? Ja, goed je het gezien. Hè? Okay. Wat ga ik nu doen? Ik heb hier al twee plankjes in staan. Ik ga die, die plankjes monteren. Zo, hè? want hier van voor komt er nog een plankje tegen. En dat plankje is voor de ventilator. En wat ga ik dan doen? En hier bovenaan hè, ga ik een plexiglas euh, zetten. Dat, dat, we zien wat dat we kunnen zien wat er te zien is. Ja? Zo, het is gebeurd. Eh, wat heb ik gedaan? ik heb de ventilator erop gezet eh, daar een kistje van gemaakt zodat dat daar in kan en ik heb dan toch maar van onder ook nog open gelaten zodat er toch wel wat lichtstroom kan zijn zover zijn we al Hij oh ja, ja, zit daar niet aan bezig hè? ik ben daar aan bezig dus dat gaan we doen, ja dat gaan we dan doen. Ja, zo, uh, wat heb ik gedaan? Ik heb daar uh, een gaatje in gemaakt in diaplexie. Die die Omdat hij eigenlijk toch al op hoogte was van uh, onze dochter van uh, op de gang van zaken. Nee, dus uh, uh, het maat was al, was, was al juist goed. En dus uh, ga ik dat zo open doen, hè? dat je daar zo in kunt. Of uh, ik ga dat. Zo open doen, dan je daar één kind. Dus uh, dat zien jullie dan wel uh, zelfs. Uh, ja, uh, van gedachten veranderd. Uh, die lamp, dat is een bruutlamp. En ik heb zo wat op het internet zien, zien, zien kijken en doen en zo van alles. En ik heb hier nog uh, een weerstand. En ik ga die gebruiken voordat dat hier te verwarmen gaat. ga die naar van boven. Zetten op een, op een plaat en uh, die je gaat moeten ver, verwarmen. Want je hebt hier een algemene warmte nodig en geen stralingswarmte, dus dat gaat niet goed uitkomen. Dus moet ik dan deze erin zetten. Dit is een ijzer plaatje, gaatjes boren en uh, je ziet dat ik al uh, hard gewerkt heb. Zo, Met sleutel kunnen al, hè. kijk, dat is graag een echte, Oeh. ja. Dus en uh, Dus ik heb gedaan wat ik gezegd heb. Ik heb die, die weerstand op een plaat gemonteerd. Die plaat ga ik onderaan in. Uh, in de, nee, uh, onderaan. Bo bovenaan. In het tussentijds plaatsen. In de. Ja, in, in, de, je weet je wat, in, in de dingen. Hier. En die ga ik hier van onder inhangen. Zo. En, uh, ja. Gewoon inhangen met een paar vijzen. Aansluiten en onder uh, ja, wat is misschien wel te warm. Die zijn wel als de eitjes niet uitkomen, zijn ze in elk geval al klaar om te consumeren. Het is niet de bedoeling, maar dat <laughs> weet maar niet. Goed, uh, dat is het volgende uh, dat daarin op hangen. Gewoon met een paar vijzen. Dat hangt daarin. En het is in de zakjes En we kunnen beginnen met een nl ah, uh, Ik heb die uh, wel ingebouwd in, een, in een, een, ja, een kistje dat ik nog had. En dat gaat hier van bovenop komen. Zo. De weerstand gaat door, door geregeld worden. Dit is de ventilator. Die gaat... Uh, aanspringen wanneer het moet. Dus zo zou dat moeten zijn. Dus, de weerstand moet afspringen, de ventilator moet aanspringen. Dan gaan we een keer uitzoeken hoe we dat gaan doen. De zonden hebben een keer van onder achter onder ingestoken. Ah, je ziet niks. Helemaal wachten dan ga ik dat dan een keer. Afwakker staan. Dus. Ah nee, Dus, de zonden heb ik van achterin gestoken. Voilà. Voilà. hier blijven De verwarming steekt hier, aangesloten in het kastje. Met, uh, en nu wel, met een schakelaar voor alles af te zetten als er een kreet moet zijn. Zo, uh, ja. Krets van eikens onttooien. Nee, we zien wel.